Wat mij wel heeft bewogen, dat is al een, heel, een jaar of twintig het geval, is om een bijdrage te leveren aan onze stad en aan onze samenleving. Ik kan niet zonder mijn vrouw, kinderen en mijn kleinkinderen. Ik zou anderen willen meegeven dat we alleen door goed samen te werken de stad en de omgeving en de mensen beter kunnen maken. In het leven ben ik feitelijk met pensioen. Goede goed, goed dossierkennis heb, inmiddels een stuk ervaring en ook scherp kan deporteren, waardoor ik uh, iedereen scherp hou en we samen iets beters voor kunnen maken. Het is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad en de, en de mensen in Nieuwegein, zodat we er samen iets moois voor kunnen maken.